Dag dames en heren. De afgelopen weken, met name tijdens de 30-daagse weervideo, hadden we dat regelmatig over de polwervel. Ik ga daar verder vandaag niet veel over uitleggen, maar waarschijnlijk weet u al wel dat die polwervel invloed kan hebben op het weerbeeld op de gematigde breedte het heeft even tijd nodig, maar op dit moment zien we de uitwerking van die plotselinge opwarming in de hogere luchtlagen boven de Noordpool doordringen tot in de lagere delen van de atmosfeer en dus zien de weerkaarten er voor volgende week een beetje winters uit. Want als we kijken naar de luchtdrukafwijking voor volgende week volgens de laatste 30-daagse weerkaarten, dan zien we een groot hoogdrukgebied of een groot gebied met afwijkingen in de plus tussen Schotland en IJsland in liggen. En daar komt ergens een hoogdrukgebied volgende week te liggen met daardoor bij ons een oost- of een noordoostelijke stroming... Echt hele koude lucht schuift vooral Rusland in, maar af en toe zien we toch een belletje met koude lucht net even ten zuiden van ons langs schuiven. En dat betekent dat het volgende week onder de invloed van dat hoge drukgebied niet alleen droog is, het is ook duidelijk wat kouder. Nou, een weerkaart volgende week, dinsdag bijvoorbeeld... daarin zien we dat hoge drukgebieden ook duidelijk terugkomen... Uh, met ten zuiden ervan oostelijke winden en dus vrij koude lucht die wordt aangevoerd. De echt koude lucht zit nog veel verder naar het noorden. En het leuke is, als ik aan 28 februari aan een weerkaart moet denken... dan denk ik aan 2018 toen we met koude lucht... die rechtstreeks vanaf Nova Zembla te maken hadden richting Nederland... In 2018 leverde dat op de laatste februaridag een temperatuur s'middags op van min 5, min 6. Nou, deze keer op de 28ste februari kunnen we daar een plusje voor zetten. Want dinsdag wordt het in de middag zo'n 6 graden boven nul, Maar in de nacht dan vriest het misschien wel op sommige plaatsen 5 graden. Dus een beetje licht winters weerbeeld. En dit danken we deels aan die ontwikkelingen hogerop in de poolgebieden, in de atmosfeer. Dus die poolwervel heeft invloed inmiddels in lagere delen van de atmosfeer. Kijken we dan naar de temperatuurafwijking, ja, dan zien we dus in onze omgeving inderdaad dat het duidelijk kouder is. De week erop zien we wat veranderingen. Lage drukgebieden, markant aanwezig boven Noordoost-Europa. Ook in onze omgeving is de luchtdruk wat lager en dat hoge drukgebied dat verplaatst zich wat meer richting Groenland, komt echt op het randje van de Europese weerkaart te liggen. En dat heeft gevolgen, want in deze setting kan koude lucht over Scandinavië uitstromen en als de ja, ligging van de hoge en laagdrukgebieden gunstig is tussen aanhalingstekens, dan kan die koude lucht zelfs helemaal doordringen tot tegen de Pyreneeën aan. Maar de weerkaarten zijn op dit moment daar nog niet echt helemaal over uit wat die uitwerking van die polwervelopwarming uh, nou precies gaat opleveren. Wat we wel zien... In de afwijkingskaartjes is dat het bij ons wisselvalliger wordt. Er wordt duidelijk meer neerslag verwacht dan wat er normaal hoort te vallen in deze week, bijvoorbeeld 6 tot en met 13 maart. Zo'n 10 tot 30 millimeter meer neerslag dan gebruikelijk, maar de grote vraag is in welke vorm die neerslag valt. De vloeibare vorm, regen of misschien de vaste vorm, doordat met een noordelijke stroming winterse buien worden aangevoerd. Ja, wat ik al zei, de onzekerheid neemt rond het weekend van 5-6 maart al duidelijk toe. Want wat we dan zien is dat dat hoge drukgebied zijn zwaartepunt dus steeds meer naar het noorden gaat verplaatsen. Vanaf de oceaan komen lage drukgebieden opzetten. Dus de grote vraag wat die precies gaan doen. We zien in ieder geval ook die kou uitstroom over Scandinavië. En de allergrote vraag is, en als we kijken naar de weerkaarten die nu uit de computers rollen voor het weekend of de dagen na dit weekend, dan zien we dat er opties zijn waarbij die koude lucht helemaal over onze omgeving strijkt en we echt met maartse maken krijgen en misschien wel een paar malse sneeuwbuien. Maar er zijn ook opties waarbij dat hoge drukgebied nog een beetje blijft treuzelen en het droge, vrij zonnige en koude weertype nog een langere tijd blijft aanhouden. En er zijn opties waarbij dat hoge drukgebied zo ver wegschuift dat die koude lucht wat meer de oceaan opschuift. En die lage drukgebieden gedwongen worden een vrij zuidelijke koers te volgen om dan vervolgens zo richting het noordoosten van uh, Europa door te schuiven. Nou, dan komen die lage drukgebieden ergens in onze omgeving uit. Als ze echt net ten zuiden van ons zitten kan het ook nog wel vaste neerslag, sneeuw opleveren. Maar het risico is veel groter dat ze net ten noorden van de Waddeneilanden eilanden schuiven. En dan heb je al heel snel te maken met temperaturen van een graad of 10, wind en regen. Dan lijkt het eerder herfst te gaan worden. Nou, die onzekerheid zien we ook terug in de temperatuurafwijking, neerslag en luchtdrukafwijkingskaarten voor de weken erna. Voor 6 tot en met 13 maart bijvoorbeeld overtuigend signaal dat Noord-Europa met koud weer te maken gaat krijgen. Alleen hoe ver die koude lucht gaat komen, dat is nog maar de vraag. Het signaal in onze omgeving en verder ten zuiden is er eigenlijk niet... Dat wil niet zeggen dat de temperaturen daar normaal zijn, dat wil vooral zeggen dat er veel onzekerheid is. Want geloof mij, van alle 50 oplossingen zijn er echt voldoende die de kou heel zuidelijk laten komen, waarbij het echt bij ons nog een beetje aan het winteren is met winterse buien. Maar er zijn ook opties waarbij de lage drukgebieden ervoor zorgen dat de kou vooral de oceaan opstroomt en wij eigenlijk een beetje naast die winterse uitbraak van winterkou zitten vanuit Noord-Europa. De weerregimes die erbij horen laten zien dat we in eerste instantie met een geblokkeerd systeem te maken hebben met dat krachtig hoge drukgebied. Dat verandert heel snel naar een meer Atlantische rug, dus het hoge drukgebied schuift door richting Groenland met de afstroom vanuit het noorden. Maar ook dat gaat alweer heel snel veranderen en dan zien we dat geblokkeerde hoge drukgebied terugkomen. Maar we zien ook opties waarbij het toch nog af en toe een noordelijke stroming is of waarbij we een wat meer westelijke stroming hebben. De onzekerheid neemt, laten we zeggen, vanaf de 12e echt heel snel toe. Ja, en dat zien we ook terug in de luchtdrukafwijkingskaartjes. Wat we wel zien is dat er ook tot eind maart hoge druk, vooral in het noordwesten van Europa, wordt verwacht. En lage drukgebieden liggen redelijk zuidelijk. Nou, als temperatuurafwijking, bijvoorbeeld voor de weken voor, 13 tot 20 maart, Noord-Europa duidelijk te koud... Zuid-Europa duidelijk te warm en in onze omgeving is er geen signaal. De weercomputers weten gewoon niet of die koude lucht heel zuidelijk kan komen of dat dat wel mee gaat vallen. Dus ja, we zien op dit moment de uitwerking van die plotselinge opwarming van de poolwervel in het poolgebied. Dus de uitwerking is zichtbaar in de lagere delen van de atmosfeer, maar of het ons nog een beetje na winters weer gaat opleveren in maart, dat is nog maar de vraag. Ik denk niet dat ons vrij snel een periode staat te wachten met zonnig en mild weer. Dat lijkt op basis van de huidige kaarten in ieder geval uitgesloten te zijn. Aanstaande dinsdag op Weerplaza weer een update van de 30-daagse verwachting. En volgende week vrijdag komen we weer terug met een video. Tot dan!